een filmpje. Vandaag ga ik de wereld rond naar Spanje! Olé! Ik ga jullie wat vertellen over Spanje, want daar ben ik een keer op vakantie geweest naar Marbella. En het was echt superleuk en toen had ik deze flamenco jurk gekocht. Spanje is een groot land en er wonen meer dan 46 miljoen mensen. Wow, dat is echt veel. Hier ligt Spanje en Spanje ligt in Zuid-Europa. De hoofdstad van Spanje is Madrid, maar in het Spaans is het Madrid. In Spanje kan je gewoon betalen met in Nederland. Dat is makkelijk als je op vakantie gaat. De Spaanse vlag is rood en geel met het wapen van Spanje erop. En hier zie je hem. Mooi, hè? Spanje heeft een koning. En die heet Felipe VI. In Spanje is het warmer dan in Nederland. Maar in de winter is het daar ook gewoon koud. De taal van Spanje omdat we de vorige keer in de Dominicaanse Republiek tot 5 hebben leren tellen, dan gaan we vandaag tot 10 tellen. En zo tel je in het Spaans tot 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goedemorgen, Is. Buenos dias. Goedemiddag is. Buenas tardes. Goedenavond is. Buenas noches. Ja is. Si! Nee is. No. Water is. Agua. In Spanje eten ze churros. Dus dit zijn churros. Ze zijn zoet en super lekker. En ik ga er nu eens proberen. Mmm, hm. dus echt lekker. Dat ze dit ook als ontbijt eten? Wisten jullie dat ze in Spanje siesta houden? Dat betekent dat iedereen tussen de middag naar huis gaat om te lunchen en te slapen. En dan is alles dicht. Oh tijd voor siesta. In Spanje is het ook gewoon koud. In de winter. Welk land wil jij meer over weten? Laat het onder weten in de reacties. En vond je mijn filmpje leuk, geef dan een Spanje duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En druk vooral op het belletje naast de abonneerknop. Misschien geen Spanje video. Tot de volgende keer. Hey. Leuk dat je hebt gekeken naar mijn video. En als je nog meer leuke video's wilt zien, dan moet je hier klikken. En als je nog niet bent geabonneerd, dan moet je hier op mijn hoofdje klikken. Klikken, klikken, klikken. Hoofdje.